Ik heb een etentje gehad op de pannenkoekboot voor vier personen. Mensen die naar voorstellingen of naar festivals zijn gekomen. Wij sponsoren altijd een lekkere slagroomtaart voor tien personen. Ik ben Diana Stunnenberg en ik ben projectleider bij Quiet Nijmegen. De missie van Quiet uh, bestaat eigenlijk uit drie dingen. Dat is uh, verzachten, vertellen en versterken. Het stukje verzachten gaat heel erg over dat we uh, samen met uh, sponsoren uit Nijmegen kijken... wat we de uh, members kunnen bieden uh, om hun stukje armoede uh, te verzachten. Ook als Quiet vinden we het belangrijk om wel te vertellen over de armoede. Het is eigenlijk niet zichtbaar, weinig zichtbaar, ook omdat mensen zich vaak schamen wanneer ze in, in armoede zitten en uh, zich juist uh, gaan isoleren. Uh, dus wij willen juist dat het gewoon ja, naar buiten toe meer bekend wordt. En ook dat de schaamte eraf gaat. Want hè, mensen zijn vaak in situaties terechtgekomen waar ze zelf echt niet voor gekozen hebben. En een stukje members versterken, uh, dat zit ook een beetje in, uh, in de inloop... maar ook wel in het stuk uh, waarin we kijken hoe we uh, mensen hun talenten kunnen laten groeien. Ik sponsor kwijt omdat wij ja, sociaal betrokken zijn met Nijmegen... en het fijn vinden om mensen blij te maken met uh, onze feestelijke taart. Lindenberg vindt het belangrijk en daarom sponsoren we Quiet om uh, de drempel voor kunst en cultuur, bezoek en beleving zo klein mogelijk te maken. En als de drempel voor mensen is dat ze niet in de gelegenheid zijn qua financiën om bij ons naar een voorstelling of iets anders te komen, dan willen we ze daar wel mogelijk zeker de kans bieden om dat wel te kunnen doen. Dan halen we die drempel in ieder geval weg. Het is dus niet alleen dat we willen groeien, maar er is ook een noodzaak tot groei. Er zijn al meer dan 10.000 gezinnen alleen binnen Nijmegen die in armoede leven. Dus daarin is ook aandacht nodig in de groei van vrijwilligers, maar ook in de groei van sponsoren. Dus dat is iets waar we de komende tijd ons hart op moeten zullen richten. Maar ook mensen die komen in de winkel, gewoon met tranen in de ogen. Ja, en dat geeft ons gewoon een heel goed en warm gevoel. Zijn we ook, ja, daar worden wij heel blij van. Wil je member worden of members helpen? Kijk op www.quiet.nl/Nijmegen.